Yeah mm -hmm. Ik zei zo meteen. Ja? Ben... ja, goed Danny, dankjewel. Super, dankjewel. Nou, allemaal hartelijk welkom. Ik ben blijft wel heel erg in met de opkomst. Kom af, moest hebben aan de pad houden? Of denk jij dat het Ja, dankjewel. Ja, mooi om te zien dat Vrije met z'n val nu aanwezig zijn. Hier, Piet uh, Eviaan en Stijn. Oh, uh, we hebben de egel opgevangen, alleen van Denise en de dames en heren, in samenwerking met het IVN een prachtig ik moet het zeggen, een hoe zal ik het noemen, geöpendheid, om de egeltjes op te vangen. Ik zag toen straks zelf al tegen Denise, ik heb dit joh ja, ook in de tuin, jij gaat egeltjes zijn langs, om we daar mee werk te maken, dan zien ze dat daar of ook boete, een schoteltje water neerzetten, dus Niks zo gezellig als een egel in je tuin. Helaas lijkt de kans hierop steeds kleiner te worden. Er zijn aanwijzingen dat het aantal egels in Nederland sinds de jaren 90 is gehalveerd. Met de winter in aantocht kunnen ze dus wel wat extra hulp gebruiken. Vooral omdat egels een lange en energieverretende winterslaap tegemoet gaan. Vanaf maart ontwaken de eerste egels weer uit hun diepe slaap. Verzwakte egels kun je dan wat extra eten geven, maar in principe kunnen ze in de lente weer hun eigen korstje bij elkaar scharrelen. Hi, ik ben Evita Nijlen. Ik ben werkzaam bij Egelopvangstijn. Wij vangen de wilde egel op die wat gewond is geraakt in de natuur. In het geval van deze egel, deze was heel klein en was mama kwijt en was gewond. Dus deze egel hebben wij opgevangen en die blijft bij ons onder goede verzorging. En die mag in het voorjaar mag weer uit, de natuur. En we hebben vandaag open dag... Het is ontzettend druk. Er zijn heel veel mensen naar ons gekomen om gelukkig kennis te maken met onze egelopvang. En uh, wij hopen vandaag op een hele goede opbrengst, zodat wij deze egeltjes weer goed kunnen verzorgen. De Stichting Dierenlood willen wij bedanken, want die uh, verdubbelen onze opbrengst van vandaag. Dus dan kunnen wij weer een mooie buffer opbouwen voor deze mooie egels te helpen. Deze egel is toevallig hier binnengebracht door mensen die wat niet wisten dat wij niet iedere minuut hier zijn, zeg maar. Dus die is afgegeven. En uh, de meneer die hem heeft ontvangen heet Nico. Dus vandaar dat we deze egel Nico hebben genoemd. Alle egels hebben bij ons een naam, omdat we dat leuker vinden dan nummers. Dus wat persoonlijker. Ja. En, uh, wij willen eigenlijk vooral vandaag de mensen leren hoe ze de egels kunnen helpen. De mens is eigenlijk de grootste vijand van de egel. Want in de natuur uh, de mens maakt de tuinen wat netter. Dus er zijn minder verstopplekken, minder blaadjes. Dus de egel heeft gewoon minder. En wij hopen gewoon door de mensen een beetje informatie te geven vandaag dat de mensen wat bewuster met de natuur en dus ook met de egel omgaan. En ons weer helpen de egels te helpen. De egels komen bij ons binnen doordat mensen ons kunnen bellen. We hebben een egeltelefoon, die is van 9 tot 9 is die bereikbaar. En dan kunnen mensen onze egels komen brengen, en als dat niet gaat, dan halen we ze op. En dan verzorgen wij ze voor eerste hulp. De mensen kunnen bij ons zieke egels binnenbrengen. Egels die gewond zijn of egels die klein zijn en hun mama kwijt zijn. En die mogen ze ons allemaal brengen. En wij zorgen met behulp van onze dierenarts dat de egel er weer bovenop komt. Of als het niet meer gaat dat de egel uit zijn lijden wordt verlost. En niet in de natuur hoeft te liggen wachten totdat hij er niet meer is. Oh, de egeltjes en de Nederlandse egel ja. stekelige egel is een zoogdier. Hij behoort tot de familie der egels. Er bestaan stekelige, maar ook zachtharige egels. Kleine bolle zwarte oogjes. Wat doe jij daar in dat grote zwarte bos? Egeltje met je grote stekelstekeltjes. Wat doe jij daar in dat grote zwarte bos? Hij had Hier maken we luizenpotjes, daar komen de oorwormen in, die eh, hangen we in de boom, zodat die eh, goed eh, de oorwormen in en uit om de luizen uit de buim te halen. Maar dan moet wel zorgen dat de rand tegen een tak aanneemt. Dit materiaal heeft allemaal in leskisten gezeten voor scholen. Dat heb ik helemaal uit elkaar gehoord. en hier in de vitrines gezet. Dan heb ik lesmateriaal. die geeft uitleg over allerlei bodemdieren en met name de kevers. Ik kunt hier de We zijn nu gevestigd bij het IVN in Steinerbos 2A, dus is, uh, ja, in onze kern Stijn. Ego-opvang Stijn wil ook lekker in Stijn zitten. En we hebben nu een, een fantastisch mooie locatie hier in Stijn, waar we heel blij mee zijn en heel trots op zijn. Ze hebben ons gevraagd voor wat te vertellen over onze kleding. We zijn de beste van Stijn, we zijn van 1977. En de kleren die we aan hebben, die hebben de overgrootmoeders hebben die gedragen. Hebben we hebben voor de moutheuvel hebben we over de markt gelopen en daar hebben we geld bij elkaar gezameld voor een busje, voor dat die mensen ook buiten konden. En onze kleren dat zijn, dat is het kornetje, dat is het mutsje. Dan is de plak, over de schouders, een zwarte blouse, daaronder een tert rok. Sommigen hebben een hele oude nog, Sommigen die hebben dan een nieuwe gemaakt, maar toch van ouder stof. Een zwarte schort, zwarte kousen en zwarte schoenen. Dat is... Hm? En een groot kruisje, als iemand gouden kruisjes heeft, zijn we heel erg blij mee. Ikzelf heb een kruis van een non, een hele oude non. En dat heb ik gekregen toen zij gestorven is. Dat is onze klederdracht. De egel wordt maximaal 8 tot 10 jaar oud in gevangenschap, maar in de natuur ongeveer 4 tot 6 jaar. De rug van de egel is bedekt met ongeveer 6000 stekels van 2 tot 3 centimeter. En als hij bang wordt, dan rolt hij zich op tot een bal. We zijn gestart in mei 2017 in een klein perceeltje bij een volkstuintje. En inmiddels zijn wij uitgebreid tot dit, een mooi huisje en een mooie natuur. Ja, maar je. Dank je wel met Dank je wel. Hier ja, ben ja, ja. Ja, ik. Hier ook, Aja. Daar in die zakken. Kom maar zitten. We zitten in de zakken. Ja. Oh, een leve pootje bijvoorbeeld. Oh, dat is super droog. Okay. Oh, de stickers zitten er onder de wacht. Ja. Oh. Ja, dat ja, die bestaan hier niet. Een leve pootje bijvoorbeeld. Dat kleine eentje op ja. die grens. Dat kleine eentje. Ben je mogen er zijn. Ik was spannend. Ik was spannend. Ik was Ja. Zeer misschien voor een was spannend. Oh, dat is Ik was spannend. Ik was spannend. Ik was spannend. Ik was met veel ijs en met veel kou. Egel, egel, prikken, bolletje, kruik maar in je warme holletje. Maar eet eerst je buikje rond, raap de nootjes van de grond. Egel, egel, prikken, bolletje, kruik maar in je warme holletje. Sticht en slaap maar vlug in de lente zie ik.